Hallo, hier Marian Pop, projectmedewerker van Waterschap noord Ik sta hier aan de rand van het Meer bij de en uh, Het is december, het waterschap gaat aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. De waterkwaliteit gaan wij verbeteren? Hoezo? Is het water uh, Nou, zo kan je het eigenlijk niet beschrijven, Want in de zomer kun je in het meer gewoon heerlijk zwemmen. Maar we hebben in Europees Verband afgesproken dat we met elkaar willen dat de waterkwaliteit beter is. En daarvoor moeten wij... Uh, het waterschap de maatregel uitvoeren waardoor het ook gebeurt. En dat betekent dat je de maatregel uitvoert, waardoor er een leefomgeving bestaat voor de dieren en de planten die je vaak wil zien in het water. En dat gebeurt alleen als het wordt En wat gaat er hier precies gebeuren bij de stuw van het leerschapsenboerderij? Hier komt een bredere stuw en de stuw wordt ook zo gemaakt dat er een mooi vispassage langs komt, zodat ook de vissen. ...daar kunnen passeren en daar draag je dan ook weer bij aan dat ze een betere leefomgeving voor de vissen. En ik neem je ook nog even mee naar de kop van de veenweg, want daar gebeurt ook nog iets. We staan hier uh, bij de nieuwe vispassage, of eigenlijk de verbinding tussen het meer en de Prikertofplas. Die wordt straks uh, opnieuw uh, ingericht. Er uh, komt meer water in en uh, er komen flinke uh, flauwe taluds aan te liggen. En daarom is dat een ideaal gebied voor uh, tal van diersoorten, onder andere de ijsvogel. Als wij ochtends zitten te ontbijten, kijken wij uh, over de tuin uit en over de sloot die daarachter ligt en uh, we spotten daar met uh, regelmaat een ijsvogel. Als jullie nou toch in dit gebied hier aan de gang gaan, uh, het ijsvogel nog een beetje aantrekkelijker te maken door een uh, ijsvogelrond aan te leggen. En dat gaat nu gebeuren? Ja. Die, die berg die je daar aan de overzijde ziet, die wordt omgetrokken ja? en um, die wortelkluid die wordt gebruikt als een soort van grondlichaam. En die ijsbols die, die maken in die grondlichamen een, een kleine gang en aan de heen van de gang een nestholte en daar gaan zij uh, in broeden. Langs het winterpad en achter de meerschapsboerderij komt de natuurvriendelijke oever, wat beter is voor planten, vissen en andere dieren. Het verhoogt de biodiversiteit en dus de kwaliteit van het water. Zo'n oever ziet er in het begin heel kaal uit, maar er zal snel weer van alles gaan groeien. Ik ben reuze benieuwd hoe het eruit komt te zien volgend jaar. U ook? Ik neem u graag mee op de volgende vlog. En trouwens, in januari gaan we aan de slag op de Hoornse Dijk. Ik zie u graag dan. Dag!